Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video, een nieuwe budgettoppers. Larissa en ik dachten, oké, okay, dit was een serie die wij ongeveer een jaar geleden hadden gestart, mm -hmm. die heel erg goed liep, die we heel erg leuk vonden en op een gegeven moment zijn we ermee gestopt. Ja. Maar we dachten nu met de kerst vonden we het toch wel leuk om hem toch weer eventjes terug te halen. Ja, en toen we deze video aan het voorbereiden waren, werd ik ook echt gewoon super enthousiast van deze budgettoppers. Dus ik ben ook heel erg enthousiast om deze op te nemen voor jullie. Laten we nog even een kleine uitleg geven over wat budgettoppers nou waren. Ik zat er even over na te denken en ik zat te denken van oké, okay, de serie had misschien een andere naam moeten hebben. Mm -hmm. Want eigenlijk, wat wij eigenlijk doen is niet alleen maar het goedkoopste van het goedkoopste laten zien. Maar we zijn eigenlijk een beetje de reclameblaadjes doorgegaan. En daar hebben we echt de toppers volgens ons. Naar onze smaak en onze interesses hebben we die eruit gehaald. Ja. En die presenteren we aan jullie eigenlijk. Dus dat zijn reclame dingen die op dit moment in de bonus zijn. zeg maar. ja, ja. Dus eigenlijk zijn meer reclame toppers dan budget toppers. Maar weet dus bij deze, het is niet alleen maar het goedkoopste van het goedkoopste. Ik hoop dus jullie leuk vinden dat die weer een keertje terug is gekomen. En laten we maar beginnen. Want we hebben een hele reeks aan dingen die we gaan delen. En we hebben het weer onderverdeeld in diverse categorieën. Dit zijn aanbiedingen die op dit moment... Gelden. Dus wacht zeker niet te lang met als je deze video hebt gezien om je aanbieding te scoren, mocht je iets leuks in deze lijst zien. Dus laten we beginnen met lifestyle en eten. Nou, het eerste is niet per se kerstgeoriënteerd, meer al het nieuw georiënteerd. En dat zijn deze sterretjes. Met het jaar 2020. Ik vond het echt helemaal leuk. Nogmaals. Het is niet het goedkoopste sterretje die je kunt scoren. Want deze kost 1 euro voor één zo'n ster. Ik denk ook wel dat deze redelijk lang gaat branden. Toch? Ja. En deze komt van de Lidl. Of Lidl. Als je echt deftig wil gaan klinken. En dit is gewoon heel erg leuk om bijvoorbeeld in een taart te doen. En oh ja. Waar kan je dat ja. meer aan doen? Ja. Eigenlijk in alles kan je het steken. Nou, okay. Je kan het vasthouden. Ja. We... Okay. Je kan het in alles steken. Oh. Nou ja. Anyway. Of je houdt het gewoon vast. Dat kan natuurlijk ook. Ook bij de Lidl is op dit moment het thermo-ondergoed in de aanbieding. En uh, denk niet dat thermo-ondergoed alleen is voor als je gaat skiën en snowboarden. Ik maar wilde eigenlijk juist vragen wanneer draag je thermo-ondergoed. Nou... Als we echt nog hele koude dagen gaan krijgen, of het nou dit jaar nog is of volgend jaar, dan is het wel heel erg chill om dit gewoon te dragen onder, ja, eigenlijk je normale kleding. Want thermo ondergoed ziet er zo uit. Ik heb deze toevallig vorig jaar al gekocht, bij Lidl ook precies. En het is eigenlijk gewoon een hele trak, een strakke top. En een hele strakke oh ja, legging. Oh het ziet er anders uit dan ik dacht. Het en, lijkt op een sporttop. Ja, deze hebben wat meer, ja, ik weet niet hoe je dit noemt, een beetje een soort van figuurtje. Zodat die echt heel goed aan je lichaam vormen. Want het is heel erg de bedoeling dat het lekker strak zit. Zodat het echt die warmte vasthoudt aan je lichaam. En je kan het dus gewoon, zoals ik zei, ook onder je normale trui of broek dragen. En het zorgt gewoon echt voor dat je lekker warm en toasty blijft. Want als het misschien weer een beetje richting, ja. wat was het vorige, was het een beetje min 6. Dan is het echt heel erg koud en dan is het er gewoon heel erg lekker. Draag je hieronder onder ondergoed of is dit je ondergoed? Ik draag daaronder gewoon nog ondergoed. Dus, dus het is... gewoon een bh BH'tje en een, een, een, een slip. <laughs> ik wist dat Tana dat het heel erg zou vinden, dus daarom zei ik. Maar je gebruik je ook het woord slip normaal nee. gesproken? Oké. Okay. Super leuk voor in de kerstboom zijn natuurlijk. Candy canes en het is echt ongelooflijk hoe vaak wij eigenlijk ook de vraag krijgen: waar kun je peppermint candy canes kopen? Want we hebben er wel eens recepten van gedeeld op YouTube, denk ik, en een blog dat mensen daarom het aan ons vragen. Maar bij Lidl dus. En ze kosten ja. maar een euro. En ze zijn best wel lastig te vinden, want ze zijn heel vaak in die smaak en daar, die vind ik persoonlijk niet zo lekker. Maar bij Lilcar dus nu de peppermint vinden. En die zijn echt super nice. En dan zagen we ook deze: dit zijn chocoladelepels voor je dessert. En deze vonden we gewoon heel erg leuk. Dus daarom wilden we dit delen. In de budgettoppers, Want het is ook niet zo heel duur. Tenminste, het is natuurlijk altijd goedkoop om je eigen lepels te pakken. Maar dit, ja, maar dit kost... maar En had ik had ook iets van, het ziet er ook meteen gewoon heel erg leuk uit. Dus ik ja. heb iets van, mocht ik dit jaar het toetsje moeten verzorgen. Dan kan ik gewoon misschien zelf moes maken of kopen. Ik doe er zo'n chocoladelepel bij en ik zeg... Top. Nou net had ik het al over de thermoskleding bij Lidl. En wat ze nu ook hebben zijn de lamspel inlegzolen. En dat zijn eigenlijk gewoon hele dikke inlegzooljes voor in je schoenen. Die ook nog een lekker vachtje hebben. En dat is gewoon heel erg lekker om uh, je voeten net wat extra warm te houden. Uh, als je geen koude voeten krijgt. En voor een setje betaal je hier nu euro voor. En heb je op dit moment bij de Lidl ook een Villa Crewneck. Nou, als je fan bent van dit merk, wat eigenlijk een beetje 90's is, toch? Ja, zeker. Dan uh, is deze misschien wel heel erg tof. En die kost €29,99. Dus het is ook best wel leuk om die misschien cadeau te geven aan iemand. Gaan we door naar de Vibra. Bij de Vibra hebben ze een teppanyaki schotel In de aanbieding, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet wist dat het zo heet, een teppanyaki schozo. Zo'n plaat. Het is zo'n ja. plaat. Gewoon een soort van gourmet plaat. Ja, maar dat toch? noem je inderdaad. Ja, nee, want een gourmet plaat is een steen. Daar noemen ze het steengrillen. En een teppanyaki oh. is, zeg maar, die kan je ook, volgens mij, zelfs ingebouwd op je fornuis hebben. Dat is gewoon zo'n. Oh, oké. Okay. Ja. Gewoon een fancy woord voor eigenlijk gewoon een bakplaat. Het is echt zo'n ding wat gewoon gezellig is als je met een groepje aan het eten bent. Nou, bij de Vibra is die op dit moment in de aanbieding voor 20 euro. En ik had ook gezien dat die bij de Action in de aanbieding is voor 17,98 euro. Dan hebben ze bij de Vibra op dit moment ook eetbare glitters. En dat is super leuk als je gewoon lekker iets gaat maken voor de kerst. En dan kan je het extra feestelijk maken met die glitters. We hebben al wel die glitters thuis liggen of die heeft mama liggen. Dus we hebben wel echt vaak... Cupcakes gemaakt met glitters. Ik weet niet of je nog unicorn yes, cupcakes Ik kan me herinneren. Met de hoortjes. Dus dat was super leuk. Maar moet je je voorstellen dat jij het toetje maakt met de kerst. En dat je nog even die glitters eroverheen... Doet. Dat... Ja, dan is het echt meteen Next gewoon ja yeah. Nou, mocht je ook een kerstboom gaan neerzetten. wil je die natuurlijk versieren met leuke ornamentjes. En dan ben je bij Wibro ook echt aan het juiste adres. Want daar hebben ze heel leuke ornamentjes. Ze waren daar echt maar 79 cent. En dat is echt super Geen goedkoop. Gelse. En ze zagen er heel erg cute uit. Dat vind ik nog wel leuk. Want mochten die toch nog uitvallen door hè, een kat of wat dan ook. Dan is het niet zo erg erg. Omdat ze dus maar 80 cent zijn. Nou, bij de co-op zagen we in het krantje een Bailey's Lavacakes. Staan. en dat is dus zo'n cakeje dat als je hem openmaakt komt er zo'n rivier aan chocola uit en in dit geval een soort van bellescreem. Dus wij waren helemaal excited. Ik ben helemaal naar de supermarkt gefietst. Het regende. Was geen goed idee. Ik was doorweekt en ik was te vroeg. Want wij nemen deze video natuurlijk eerder op. Dus het krantje was net uit. En is zat nog niet in de winkel. En ik wilde hem zo graag proeven. Ja. Yeah. Ja, en deze die kost dus €1,79. En er zitten er volgens mij twee of vier in zo'n verpakking. Nou, ik had het net al over de kerstornamenten bij de Vibra En bij Trekpleister hebben ze ook hele leuke ornamenten. Ze zijn wel ietsje duurder. Zijn euro. Maar die zagen er ook echt heel erg leuk uit. En ik zag zelfs eentje in de vorm van een cactus. dat is mm. ook wel heel erg cute. Dan hebben ze bij de Trekpleister ook een warmte deken of een elektrische deken die dus lekker warm wordt. En het is een één persoons. Deze die kost 17,99 euro. Dus dat vind ik nog best wel meevallen. En dat is iets wat wel heel interessant klinkt. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik heb echt gewoon, mijn doorbloeding is ook super slecht. Ik heb het best wel snel koud. Mijn handen zijn ik nu. Oeh! Voet? Zo, jeetje. Heb je het niet zo? Hij is heel koud. Ja, mijn oh. voeten die zijn ook ijskoud. Normaal ben ik heel koud, maar in dit geval ben jij het. Larissa, die loopt gewoon, die heeft letterlijk. Blote... Ew, dat hoeft niet. <laughs> oh, too much. <laughs> en dat lijkt me ook ideaal als je gewoon lekker van een boekje lezen houdt. Dan zit je echt stil. Of je luistert even een podcast. Dan zit je stil en krijg je het snel koud. Dus dan is het wel chill om gewoon zo'n warmte deken of je heen te leggen op de bank. In je bed. Dus ja, dat is Overal. Yeah. Op je werk. Oké, okay, ik zag bij de Hema een leuk product. En nogmaals, dit is niet... Een budget, budget, budget product. Het is niet de allergoedkoopste champagne of prosecco die je kunt vinden. Tenminste, ik zei nu champagne of prosecco, maar het is eigenlijk een kava. Ze hebben namelijk bij de HEMA een kava brood met een ledlampje. En ik had helemaal zoiets van, oké, okay, die verpakking is wel echt heel tof. Want je zet ja. hem neer, je doet het lampje aan en het is net alsof er huisjes nou heel gezellig ja, staan ja ik ja. vond hem helemaal leuk en ik denk ook dat het gewoon heel erg leuk is want als jij zeg maar bij iemand op bezoek gaat om lekker te eten en je neemt een wijntje mee want volgens mij doen heel veel mensen dat dan is het wel misschien ja, extra ja, nee, dus het is wel extra leuk om dan deze mee te nemen want die geef je en die kan je dan gelijk aanzetten. Het is in ieder geval je geeft hem, maar dan wordt in de keuken neergezet. Ja, dat lijkt me gewoon leuk dat je dat iets geeft dat het dan op, daar staat. Nou, gaan we door naar zenos. Ik had het al twee keer eerder over ornamenten. En ik kom weer terug met ornamenten, want ook bij Zenos hebben ze een aanbieding op de ornamenten. Namelijk 2 plus 1 gratis. Ik zag het best wel leuker bij de zenos. Ik zag er mm -hmm. eentje van een kikker. Ja. Ik zag er eentje met luipaardprint. Ik zag ze met velvet. Ja, daarom. Dus het oh, is schoon. gewoon heel erg leuk om elk jaar misschien 1 of 2, drie extra vier nieuw of in de in de boom te hangen. Nou, bij de Senos hebben ze hele leuke plantenbakjes op een voet voor 7,99 euro. Ik denk dat we in letterlijk elke budgettoppers een plantenstandaard hebben genoemd. Echt? Ik kan me in ieder geval herinneren, want er zijn overal, overal plantenstandaard te koop, Maar we vonden deze wel heel erg leuk en heel erg betaalbaar. En wat we heel erg leuk vonden is dat in het blaadje hebben ze dan zo'n kleine kerstboom. kerstboom. Dus dat is dan eigenlijk gewoon als je een beetje minimalistische kerst wil. En je hebt dan zo'n klein boompje, maar je vindt het een beetje. Ja, je weet niet waar je het ding moet laten. En dan gaat hij toch wat meer de hoogte in. Zonder dat ja, je een leuk. Dus ik vond dat ook best wel een leuk idee. Ook bij Zenos hebben ze nu poederspray in de aanbieding. En dat is eetbare glitterpoederspray. Dus die spray je echt. Waardoor het denk ik heel erg mooi en natuurlijk over een cupcake of een ander soort cake wordt. ze. Het is dus echt next level glitter. toch? Ja, en ik heb nog nooit op deze manier zeg maar een glitterspray ja. gezien die je dus echt kan spuiten. Of meestal inderdaad die potjes. Ja. en dan kreeg zijn mama altijd van doe er een vork in en ga dan heel voorzichtig oh, ja. dat doen, want als je dat potje omkeert, dan heb je gewoon alleen maar glitter. Ja, ik zou ja. alles beglitteren. Ja, dus dat vind ik wel Zelfs de kalkoen. Dus ik heb daar denk ik die 49. <laughs> ik heb denk ik die 4,99 wel over voor een glitter kalkoen. Gaan we door naar het volgende segment, heet dat zo? Segment? Categorie? Categorie, weet okay. ik niet. Wanneer is iets een segment? Ja, weet ik eigenlijk ook niet, dus dat noem nee. ik gewoon leuk. Oh. <laughs> we starten bij de Vibra, want daar zag ik hele leuke, ja eigenlijk wel echt hele leuke uh, Christmas T-shirts in de aanbieding. Want um, rond deze tijd, volgens mij zijn er best wel vriendenclubjes die dan een soort van ugly Christmas sweater party geven. Zijn dit fantasieën van jou? Fantasieën? Nee, er zijn oprecht. Ik heb daar video's van gezien. Ik vroeg me echt wel af: van waar komt die informatie vandaan? Tara die lacht, maar ze bedoelt het niet rot. Nee, nee, nee. Dat nee, is nee, hartstikke leuk. Nee, ik bedoel het helemaal doen. niet rot. Ja. Ik vind ook die Christmas sweaters en dat soort dingen leuk. Maar ik zit gewoon te denken: van, grijp je dat nou gewoon uit de lucht? Nee. Want er staan allemaal van die vriendenclubs die dat doen. Ja. Okay. Nou, bij de Big Bazaar heb je een Nike, ja, eigenlijk gewoon een hele set van Nike. Je hebt een joggingbroek, je hebt een trui, en een je hebt een t-shirt. maar de t-shirt had uiteindelijk lange mouwen, oh. geloof ik. Ja, Tenminste, degene die ik zag liggen hadden lange mouwen. Een tas, alles Nike. Nike kan best wel wat prijzig zijn. Maar bij de Big Bazaar viel het allemaal wel mee. Want een Nike jogging hoodie, die kostte maar 16,99 euro. En de broek kostte maar 13,99 euro. Dat ja. zijn echt super prima prijzen. Ik ben even langs gegaan om te kijken. En ik heb hier een hele skeer foto van de trui. Spijt me, ik was in mijn eentje. Ik wist niet hoe ik hem anders op de foto moest zetten. Hij voelde echt best wel lekker aan. De maat was niet uh, juist. Dus ik heb hem niet meegenomen. Maar uh, ja, Ik vond het heel Goed leuk deal. uitzien op de foto met die broek en de top. Mm -hmm. zeg maar. maar het gaat wel echt uh, keihard. Dus als je die wilt, zou ik er echt... Uh... Echt even bellen of gewoon heen gaan. Nou, bij de Action zag ik een aanbieding voor de Kate's Panty. Nou moet ik even eerlijk zeggen dat ik niet helemaal... Weet wat ze nou bedoelen met Kate. Is dat iemand die bekend is. Gewoon het was, een, ja, om een maandje je... te geven aan een product? Nee het was echt op de verpakking. Op de, Mijn op schoenen op heet ook Olivia. Ja maar op de, op de verpakking stond ook echt Kate. Maar ze hebben een panty in de aanbieding van 60 denier En die was maar 1,48 euro. Dus dat vond ik ook echt een super goedkope prijs. Met Dr. Martens gaat bij mij altijd wel best wel snel kapot. Yeah. Dus dan is 1,48 euro wel een heel fijn prijsje. Om er gewoon een aantal bij uh, voor in te slaan. En dat je niet super... ...baalt als er dus weer eentje een flinke ladder heeft. Nou, bij de HEMA hebben ze op dit moment glitter flared pants. En zoals jullie misschien wel weten zijn we er helemaal fan van. Ja, en wij hebben eigenlijk al eentje in de kast liggen die heel erg soortgelijk is. Ja. En het is gewoon super chill. Het staat gewoon super lekker, super lekker disco ook met die glitters. Het gaan er echt helemaal goed op. Het is trouwens ook super tijdloos, want het komt gewoon elk jaar weer terug, de glitter. Ja, dat is waar. Het is dus kortom... Super! Hoe irritant vind je het woord super? 15 euro! Nou, nou. Nou kan je geen genoeg krijgen van glitterkleding, dan kan je ook bij Bristol je hart ophalen. Want daar hebben ze een glitter jumpsuit in de aanbieding. En ook daar zag ik al in de tekst dat het een hele comfy stretchy jumpsuit is. Dus hij is echt perfect om weer te dragen. Wanneer je lekker gaat eten tijdens de kerstdagen. Wanneer je lekker gaat dansen. Ik denk gewoon dat je hiermee meteen een kerstoutfit klaar kan hebben. Of ja, een dus. nieuwjaarsoutfit. Dus. En daarom wilden we al heel erg graag delen. Maar we weten ook wel van oké, okay, het is niet... Mega, mega, mega goedkoop, maar het is ook niet mega duur. Nee, ja, want als het, als het bij H&M zo zou zijn, dan zou niemand zijn hand ervoor omdraaien, zeg maar. Dan is, ja, het is een hele true. typische soort van prijs. En voor een jumpsuit vind ik het een prima prijs. Dan in de categorie beauty hebben Larissa en ik een hele leuke Real Techniques kwastenset gezien bij de Ethos. En dat is echt wel chill om een cadeau te geven. Ja, ik gebruik dagelijks de kwasten van Real Techniques. Dus het is echt gewoon goede kwaliteit. Nou goed, eten had nog meer hele goede deals. Met deze sprong er echt eventjes voor ons uit. Eigenlijk is dat sowieso natuurlijk met deze hele video. Ja. Dit zijn degenen die er bij ons uit sprongen. We zijn trouwens nog niet klaar. Want we hebben nog een leuke budgettopper om te delen. Namelijk natuurlijk bij Kruidvat niet te vergeten. Daar haalden ze namelijk een aanbieding op de mascara's. Namelijk 1 plus 1 gratis. En dat yes. vond ik wel echt een super vette deal. Koop er 1 en een extra voor jezelf als voorraad. Of koop er 1 voor jezelf en geef je favoriete mascara ook aan een ander weg. Dat is ook wel een hele leuke gedachte. Nou, dit waren dus echt een beetje die reclame toppers die er voor ons een beetje bovenuit staken. Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke aanbiedingen. Jeetje mina, wat een lastig woord zeg. <laughs> aanbiedingen te vinden. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om deze aflevering weer te zien. Wij vonden het super leuk om deze op te nemen voor jullie. Dus uh, laat ons zeker eventjes in de comments weten wat jouw favoriete budgettopper of reclametopper is. Die je in deze video hebt gezien. Laat ons even weten of jij misschien ook een uh, Euclid Christmas sweater party doen met je vrienden. Of dat ik weer uit mijn nek loop te kletsen. Maar volgens mij is het echt niet zo. Nou mocht je het nog niet weten. Larissa en ik hebben ook nieuwe shirts toegevoegd aan de webshop. Degene die ik aan heb. Nassie Goring. En hieronder staat Endless Weekend. En dit shirt met Endless Weekend. Dat is ook misschien wel een heel erg leuk kerstcadeautje. En we hebben nog meer andere toffe dingen toegevoegd. Dus... Neem zeker even een kijkje. En we hopen dat jullie deze video weer leuk vonden. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende video. Doei doei! doei.